Uh, Steven Dont, uh, uh, professor Dont, als ik het zo mag zeggen, is uh, research si senior research scientist bij TNO en uh, ook professor aan de Universiteit van Leuven, de KU Leuven. En uh, in, in een van zijn recente artikelen schreef hij uh, Money for Nothing gets in the way of new Rembrandts. Dus uh, als we ooit nog uh, de kunsten zo willen, willen blijven uh, supporten, dan is het uh, basisinkomen een, uh, een slecht idee. Als uh, volgende gast hebben we uh, Hilde Latour, uh, co-founder van Mission Possible 2030. En Hilde is op een missie, namelijk om de wereld armoedevrij te maken. Um, hoe ze dat gaat doen, hebben jullie misschien al wel een beetje een beeld van, maar dat uh, laat ik haar zelf vertellen. Uh, als derde gast hebben we professor Bas Jacobs, professor aan de Erasmus Universiteit uh, van Economics and Public Finance. En uh, schrijver van De Prijs van Gelijkheid. En uh, professor, professor Bas Jacobs uh, uh, schreef onlangs, basisinkomen is het meest ondoelmatige herverdelingssysteem denkbaar. En als laatste dan hebben we nog uh, Erik City citylead van de Vereniging Basisinkomen in Amsterdam. Uh, en uh, dat, dat is weer alleen een andere mening, want daar kwam, uh, als ik een quote mag noemen, uh, zei hij, onbetaald werk zou meer waardering moeten krijgen. En het basisinkomen zou daarvoor helpen. Dus zoals jullie horen, gaan we een, een flinke avond tegemoet, waar uh, heel wat meningen gedeeld zullen worden. Ik wil er ook op letten met z'n allen, dat we niet alleen maar op de emotie gaan discussiëren, maar ook echt samen gaan nadenken over hoe we basisinkomen, als we het zouden toepassen, een goede invulling kunnen geven. Uh, dat zal mijn rol als uh, moderator zijn. Dus dan geef ik nu graag het woord aan Steven uh, Don. Dankjewel, Watten. Ja, ik ga staan. Ik wilde de van staan, dus ik denk dat het wat beter over, overkomt. Um, en, en ik heb toch wat uitgeschreven, omdat het toch van belang is om een beetje die redenering die, er, die ik heb uh, helder over te brengen. En, ik, um, en um, jullie zullen merken dat ik een, een fanaat ben van Star Wars. Dus ik plaats uh, een universeel basisinkomen ook in, uh, in dat licht. Want er is ergens een galaxie heel dichtbij, waar, en daarin werd een klein voogdje. Uh, heel erg hard aan een plan om het allemaal anders te maken. Uh, en dat uh, plan gaat met name over het nadenken van een universeel basisinkomen voor 18,5 miljoen mensen. Um, en het is een radicaal plan natuurlijk. Uh, en, uh, en als je zo'n plan hebt, dan zul je natuurlijk uh, wel begrijpen dat er zoiets als een kracht achter zit. Een kracht die dat drijft, die men mensen echt doet geloven dat het universeel basisinkomen iets sterks en iets uh, goeds brengt. En als we weten dat er een positieve kracht is, dan weten we ook dat er een dark side is natuurlijk. <lacht> uh, en, um, en ik denk dat we uh, even alle argumenten wat, of enkele argumenten zullen moeten overwegen om na te gaan van of er toch een nieuw future is en wat we dan eigenlijk uh, in die new future kunnen gaan doen. Nou, ik dank Volt voor de uitnodiging. Het uh, is in, uh, in, in, geloof ik... Uh, een maand geleden dat ook zo'n soort van discussie heb gehad. Dat was nu een beetje aan de andere kant van Amsterdam. Um, ik ben een onderzoeker bij TNO, zoals het uh, duidelijk gemaakt is. Uh, ik uh, ben ook leraar uh, sociale innovatie aan de, aan de KU Leuven. Uh, in mijn onderzoek uh, kijk ik vooral naar de effecten van technologische ontwikkeling. En hoe je daar, uh, wat dat betekent voor arbeidsmarkt en wat dat, dat betekent voor, voor, uh, voor organisaties. En uh, we weten allemaal dat op dit moment, als we het hebben over technologische ontwikkelingen, dat het gaat over de digitale transformatie van onze samenleving. En in dat kader is natuurlijk uh, heel uh, hoog op de agenda gezet van er komt massawerkloosheid aan en universeel basisinkomen zou een middel zijn om daarmee om te gaan. Um, in dat onderzoek dat ik doe, werk ik samen uh, met uh, bijvoorbeeld uh, uh, de Finse onderzoekers uh, die bekend zijn uh, naar na het onderzoek over universeel basisinkomen. Olli Kangas is uh, een, een, een, een deelnemer in mijn groot Europees project over uh, digitale transformatie. En ik heb redelijk wat achtergrondinformatie over de evaluatie van basisinkomen in Finland en kan daar ook wel wat over uh, delen. Maar laten we beginnen met wat ik bedoel met de force. Uh, want wat, wat is nu eigenlijk die aantrekking natuurlijk uh, in uh, het universeel basisinkomen? Waarom het, en waarom is het juist dat in Nederland daar zoveel aandacht uh, voor is? Dus dat uh, probeer ik even hier te, te doorgronden. En, en ik ga dan een beetje wel op filosofisch vlak zitten. Want er zitten natuurlijk uh, heel veel berekeningen achter, maar er is een redelijk geloof dat het universeel basisinkomen ons allerlei dingen kan brengen. Er zijn vier ideeën die da daarbij van belang zijn, denk ik. Het eerste is dat, uh, nou ja, die technologische ramp die ons staat te wachten. En dan, uh, als dat er is, en we, we hebben massa werkloosheid, ja, dan moet je iets hebben om uh, iedereen in ieder geval in leven te houden. En dan zou het universeel basisinkomen daar een oplossing voor zijn. Maar we wachten al sinds 2013 op die bom. Mm -hmm. En ik, uh, ondertussen hebben we ervaren dat de arbeidsmarkt gewoon overkoopt. En we weten nog altijd niet wanneer, uh, of dat gaat veranderen. En die, die het eerste gevoel, denk ik bij de econoom, Bas kan dat misschien nog even uh, beamen. Uh, we zien het nog niet gebeuren dat het uh, allemaal gaat verdwijnen, die wer werkgelegenheid. Het tweede is natuurlijk uh, universeel basisinkomen opdekt vrijheid. Uh, de vrijgemaakte mens. Uh, we kunnen kiezen om wel of niet te werken, uh, uh, wel of niet te studeren. Uh, uh, we, st we zijn vrij van administratieve controle. We hoeven aan al die ambtenaren in, in de gemeente, in de sociale dienst, niet elke maand uh, uh, iets voor te leggen. Uh, dus vrijheid. Een tweede is, uh, of een derde is natuurlijk eenvoud. Je hoeft maar één ding te bedenken. Iedereen uh, past binnen, binnen dat uh, framework. En uh, uh, uh, al die speciale regels die we met elkaar hebben bedacht in de sociale zekerheid hebben we allemaal ook niet meer nodig. En er is ook het idee van een hoger geluk met uh, het universeel basisinkomen. Maar dan vraag ik me af waarom dan in Nederland? Want Nederland is een van de meest gelukkige landen in de wereld. Maar misschien is er een soort van ubergeluk of zo waar we met het universeel basisinkomen aan kunnen komen. Uh, Nederland is ook niet het enige land dat gelooft uh, in basisinkomen. Nou, ik heb aangegeven dat ik uh, met Finse collega's bezig ben. Uh, maar ik, ik verwijt die Finnen uh, als ze het hebben over het universeel basisinkomen dat het een beetje postcommunisme is, hè? want ik vind het, je hebt natuurlijk een communistisch verleden, halfcommunistisch verleden. En uh, dat uh, basisinkomen past een beetje in die redenering. Nou, in Italië hebben ze ook uh, uh, uh, basisinkomen heel hoog gezet, maar eigenlijk dat is een land dat geen bijstand had. En eigenlijk hebben ze op deze manier nu het bijstand uh, uh, eigenlijk ingevoerd. Dus het is eigenlijk geen basisinkomen. Dus die discussie over basisinkomen, die is heel erg verschillend in Europa. Daar zitten allerlei verschillende betekenissen achter en het is heel lastig om daar één lijn in te gaan trekken. Um, Oké. Okay. Maar er zit dus een duidelijke kracht, mensen geloven er erg in en uh, we willen mensen al uh, <coughs> waarschijnlijk het uh, universeel basisinkomen uh, voor elkaar krijgen. Maar als er een positieve kracht is, dan hebben we natuurlijk ook een dark side. En waarom, uh, waarom heb ik het over dark side? Omdat het heel simpel is, het universeel basisinkomen is voor onbetaalbaar. De huidige sociale zekerheid heeft uitvoeringskosten rond 4 miljard. Alles bij elkaar opgeteld in de sociale zekerheid betalen we ongeveer 82 miljard op jaarbasis. Als we het universeel basisinkomen uh, invoeren, dan gaan we 172 miljard uh, uh, opzij moeten leggen of ergens vinden om dat te betalen. En als we dat. Uh, ik kunnen straks in de discussie op terugkomen, maar. Uh, de, um, 172 miljard. En stel dat we dat zouden betalen, dan gaan we van een over, uh, overheidsoverschot naar een tekort van 5%. En ik uh, he, uh, heb uh, de afgelopen 10 jaar meegemaakt. Uh, in 2010, toen we een tekort hadden, die was niet in 5%. De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben moeten ondergaan, daar hebben we nu nog altijd last van. Dus stel dat we naar 5% gaan, dan zullen we het uh, wel een heel uh, een stuk moeilijker hebben dan uh, uh, we het uh, op dit moment hebben. En ik had het over Star Wars, dus jullie kennen allemaal de Millennium Volken. Ruimteschip, dat Han Solo uh, altijd uh, vloog in het uh, apparaat. No, okay. uh, maar het, het, het, het eigenschap van dat ruimteschip was dat bijna alles wat daarin aange, aangeraakt werd, altijd kapot was. En de Amerikanen hebben een uitdrukking, if it ain't broke, don't fix it. De sociale zekerheid in Nederland kost 32 miljard op, op jaarbaans. Maar doet allerlei goede dingen. Het is heel specifiek. Het is gericht op allerlei specifieke situaties. En compenseert allerlei uh, problemen die we hebben. En het zorgt voor grotere gelijkheid dan we met wat voor ander systeem uh, ook zouden kunnen bedenken. Dus als we kijken naar het inkomensverdeling en we kijken even voordat de sociale zekerheid uh, uh, wordt uitgekeerd. Dan is die erg ongelijk. En als we dat uh, uh, daarna bekijken en we kijken wat, wat de sociale zekerheid ...als systeem doet op die inkomensongelijkheid, dan zien we dat we die in grote mate gelijk trekt. Nou, dat kan het universeel basisinkomen eigenlijk niet voor elkaar krijgen. Daarom ga ik nog even verder, want politiek gezien is het een redelijk groot misbaksel. Omdat het universeel basisinkomen zowel links als extreem rechts heel populair is. Ik praatte altijd met mijn uh, Finse collega Olly over hoe dat hij eigenlijk die discussie in Finland voerde. Maar de experimenten werden gefinancierd en geaccepteerd door de true Finns, door de extreem nationalisten. Zij vonden dat een heel uh, interessant uh, instrument, omdat ze met het universeel basisinkomen juist iets hebben om de gevestigde belangen uh, te doorbreken. En dat heb je zowel aan links- als rechter, rechter, rechterkant. Maar het belangrijkste uh, issue voor mij in ieder geval is dat ik richt me vooral op onderzoek naar technologie en de effecten daarvan. En hoe je daar dan met verschillende manieren kunt mee omgaan. Is dat we eigenlijk het verkeerde doel kiezen met het universeel basisinkomen. Um, het probleem van de digitale transformatie is niet dat er een grote werkloosheid gaat ontstaan. Maar wel dat er een ongelijkheid ontstaat op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid binnen de bedrijven die dan gereflecteerd wordt op de arbeidsmarkt. Namelijk die digitale transformatie zorgt ervoor... Dat laag en middelgescholden, uh, middelbare gescholden, eigenlijk uh, in een verdomhoekje terechtkomen. En die ongelijkheid uh, die gaat alleen maar scherper worden als we daar dus niks aan doen. We moeten ons dus niet gaan richten op sociale zekerheid en dingen buiten de bedrijven, maar we moeten ons gaan richten op wat in die bedrijven gebeurt. Ik heb er straks een paar voorbeelden van op welke wijze dat we dat uh, kunnen doen. Als we dat niet doen, uh, de, en, en we gaan uh, vooral vanuit de buitenkant uh, bedrijven proberen te incentiveren of te richten op uh, uh, beter gedrag. Dan creëren we aan de buitenkant met het universeel basisinkomen of met andere vormen daarvan uh, nieuwe sociale groepen die uitgesloten worden, die even moeilijker uit die situatie terechtkomen. En dan uh, kijken we op, uh, naar problemen zoals we die op dit moment hebben in Nederland, bijvoorbeeld probleem of uitdaging. We hebben ongeveer anderhalf miljoen uh, ZZP'ers in het land. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar de, de, de, de, de, het is de consequentie van keuzes die we gemaakt hebben rond 1998, 2000, toen we met z'n allen nagedacht hebben over iets anders dat heel leuk was op de, uh, de, uh, uh, de arbeidsmarkt, namelijk de transitionele arbeidsmarkt. 1,5 miljoen uh, ZZP'ers, de meeste economen, zijn van overtuigd, en ik kijk even naar Bas, dat dat geen echt goed idee is. Oké. Okay. Maar oké, okay. kritiek is gemakkelijk. We moeten ook nadenken over de New Horizon. Wat kunnen we eigenlijk met, met z'n allen uh, uh, uh, leren over dit verhaal? Er zit natuurlijk uh, heel wat kracht in het uh, denken over het uh, universeel basisinkomen. En ik zou die kracht willen gebruiken om ons te richten op het uh, echte probleem die er zit. Zoals ik zei, de digitale transformatie zorgt voor de problemen in de bedrijven. Laten we die problemen in de bedrijven aanpakken. Nederland kent nog altijd een heel beperkte uh, uh, bedrijfsdemocratie. En die is uh, nog altijd gemodelleerd naar de problemen van de industrie in de jaren 40 en misschien zelfs daarvoor. Terwijl wat, hoe dat bedrijf op dit, op dit moment functioneren en de wijze waarop we zouden moeten denken en praten over het probleem anders zou moeten zijn. Dat moet tackelen. Dus dat is het eerste wat we moeten doen. Dus meepraten in de bedrijven, uh, een andere vorm van democratisering van het bedrijfsleven voor elkaar krijgen ik denk een partij als de Volt zal daar natuurlijk de lead moeten in hebben. Het tweede is, we moeten ook nadenken over de wijze waarop technologie vormgegeven wordt in die bedrijven. Technologie is niet meer een grote machines in het bedrijf, technologie is heel veel andere dingen, kleine dingen. En we moeten kijken op welke wijze je als medewerker en werknemer daar invloed kunt op uitoefenen. En hoe je dat zo kunt vormgeven, dat laaggescholden en middelbaar gescholden meer training, meer uh, uh, ervaring kunnen opbouwen en dat soort zaken meer. We moeten nadenken over de wijze waarop bedrijven op dit moment de arbeidsmarkt naar zichzelf organiseren. Ik denk experimenten met open hiring, waarin dus geen limieten meer uh, en geen diplomas meer worden gevraagd naar persoon. En dat je zo in het bedrijf kunt komen en dat bedrijven daar met nieuwe kandidaten toch een, een langere uh, training en experimenteertijd uh, aangaan. Ik denk dat, dat dat betere en revolutionaire ideeën zijn, die ook zo'n volpartij in ieder geval kan, kan opnemen. En we moeten nadenken over de relatie tussen de bedrijven en hun omgeving. Dus de invloed van de maatschappij op wat bedrijven doen en uh, of dat anders kan. Dus mijn conclusie is, het universeel basisinkomen lijkt zeer aantrekkelijk, maar juist door haar eenvoud zet ze ons op het verkeerde been. Dus we moeten uh, uh, uh, opletten dat we dan uiteindelijk niet terechtkomen in de dark side. Het van alles, maar het ondergraaft het moeizaam opgebouwde oplossingen die we nu op dit moment hebben in de sociale zekerheid. Dus uh, ik heb wel aangegeven dat we het signaal moeten oppakken van het uh, universele basisinkomen. Maar laten we dat pakken om eigenlijk uh, de oorzaak van de meeste problemen die we hebben... Namelijk de wijze waarop bedrijven en organisaties op dit moment functioneren om dat anders in te gaan richten en dat te gaan verbeteren. Dus als we ergens met de Jedi's naartoe moeten, dan is het mijn advies om dat richting de bedrijven te doen. En laten we daaraan beginnen en nieuwe ideeën ontwikkelen op welke wijze dat anders kan.